Hallo iedereen en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een bestelling inpakken. Sorry als jullie me heel onduidelijk horen, maar ik heb dus mijn wijsheidstand een tijdje, laten, een tijdje geleden laten trekken. Waardoor ik nog een beetje pijn heb en moeilijk heb met praten. Vandaar dat ik um, een voice-over doe. Ze heeft de vering besteld zoals je kan zien. En als eerste schrijf ik een bedankkaartje. Dus dat zie je me nu doen. Oké, okay, het bedankkaartje is geschreven. Dan doe ik het kaartje in een sterrenzakje, zoals je kan zien. En in het sterrenzakje doe ik ook de vering die ze besteld heeft. En als extraatje doe, doe ik er ook nog een paar harte stickers bij. Oké, okay, zoals je ziet ga ik er nu ook nog een hartjesconfetti bij doen. Ik doe overal confetti altijd in, want dat vind ik veel vrolijker. En zo gewoon leuk als ik confetti heb in bestellingen. Alles zit in het zakje, dus nu plak ik het zakje toe. ik plak er ook altijd een sticker op, want dat is veel vrolijker. Een Thank You sticker kan natuurlijk niet ontbreken. Oké, okay, nu, nu doe ik haar bestelling in een bubbelenvelop, zodat de ringzikker niet beschadigd kan worden. En confetti kan natuurlijk niet ontbreken. Dan doe ik de envelop dicht, want alles zit erin. Nu doe ik er een leuke washi tape op, want dat kan natuurlijk niet ontbreken. En natuurlijk nog een heel leuke sluitsticker. Want dat kan ook niet ontbreken. En dat maakt de bestelling heel veel leuker. Nu is de bestelling eigenlijk helemaal klaar. Um, het volgende wat ik nog doe is het adres opschrijven en post En dan gaat het de post op. Dit was dus de video voor vandaag. Hopelijk vond je het een leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal. En tot de volgende keer. Doei!